Hi en welkom bij Paul's Model Trendstof. Vandaag een oudje: een uh, Fleisman uh, V60. Uh, de 1380 staat er ook op. Dit is een locomotief die volledig van metaal is. Uh, geen ijzer, maar uh, niet de plastic variant. Het is dus best een, uh, best een oudje. En, uh, deze heeft een flinke schoonmaakbeurt nodig. In ieder geval dat, want. Uh, even kijken. Vol vermogen draait hij niet bijzonder hard. Hij draait wel. Maar af en toe komt er ook wat magic smoke uit, zoals nu. Ik zit hier in een ruimte zonder brandmelder, dus dat, uh, dat is geen probleem. Ehm. Um, ja, ik, ik heb nog niet geprobeerd deze open te maken. Dus, uh, dus uh, dit wordt een uh, first om te kijken hoe deze te openen en uh, wat hier schoon te maken valt. Want uh, hij kan wel een, uh, een drupje olie en uh, ik denk dat de koolborstels ook wel vervangen kunnen worden. De enige schroef die ik zie is de schroef van de uh, pick-up. Ik denk niet dat dat veel opschiet om die los te maken, maar het is een begin. Het is altijd weer een, uh, voor mij een raadsel waar te beginnen. Het zou er nog wel eens eentje kunnen zijn waarbij je de buffers eraf moet halen om Voorkant die aan de kap vast zit, los te halen. Ja. Kijk eraan. Oh. Kan het dan even. Ja, nee, kijk, zo komt de hele voorkant los. Er zit hier een klein pinnetje waar alles op rust. Dat zal het aan deze kant. Hetzelfde zijn. De buffers eruit draaien. Dat terug inzetten is het eigenlijk een 10 Hierachter hoort eigenlijk ook een metalen plaatje te zitten Zodat de koppelingen altijd recht uitsteken Dat ontbreekt ook Kijk Dus nu heb ik hier Ja Een metalen kap, plastic binnenkant dus, eh, Mijn aantal schroeven zitten nog aan de buitenkant op om nog wat losse onderdelen eraf te kunnen halen. Als ik zou kunnen uh, verven, zou kunnen painten, dan kon ik deze verder nog opknappen. Maar dat zit er niet in. Kan wel. Kijk eens aan. Twee stuks voorverlichting, twee stuks achterverlichting. Ik ben benieuwd wat die het nog doen. En de motor. En ik kan je nu al zeggen dat die motor git-gitzwart is. Dit zijn de oude pankoekmotoren. Ik ben ook benieuwd hoe de koolborstels er aan toe zijn. Ik kan natuurlijk alleen de koolborstelgaten openmaken, maar ik denk eerlijk gezegd. Die zit er wel heel erg strak voor. Soorten ruiken wel degelijk waar de magic smoke uitkwam. Oh, de koolborstels zien er nog redelijk uit met de motor zelf zo. Het is redelijk, maar ze zijn wel heel ver afgesleten, dus de motor zelf is gitzwart en erg vies. Die ga ik even uh, schoonmaken. Heb ik nog wat schoonmaakspullen hier liggen? Dat is één. Oh, dat zit echt helemaal onder de troep. Ervan uitgaande dat deze trein 40 jaar oud is, denk ik dat die ook 40 jaar niet schoongemaakt is. Er zit erg veel vet overal op. En het is heel goed voor het loopwerk, maar niet voor de elektrische geleiding. Kijk, dit hoort koperkleurig te zijn. Oh, dit is al wat er komt. De combinatie van vet en haar zijn de betere. Zo. Ik moet toch zeggen dat het meestal niet zo hard gaat schoonmaken. Dit is natuurlijk wel mooi om te zien waar je blijft. Dat geeft je werk voldoening. Um, de binnenkant ga ik denk ik gewoon smerig laten. Omdat de geleiding van de koolborstels op het. Het koper dat, dat beter gaat en de uh, even kijken waar ga ik dit laten zo alle andere, alle andere troep die erop zit ik ga wel hier van het schild afhalen borstels eruit willen, de vier van de borstels eruit willen, en zo, en zo. Ik gebruik hier wat ik altijd gebruik. Isopropyl alcohol, IPA, om uh, een beetje alles schoner te krijgen. Maar ik denk dat in dit geval een droog doekje uh, al uh, redelijk wat zwarte rommel opgeleverd zou hebben. te beter uit. Dit geeft ook niet meer zo af. Oké. Okay. Ik moet heel even op zoek naar iets. Ik ga heel even de video pauzeren. Er is iets van mijn tafel afgevallen. Je ziet de hoofdzool hier op de grond. Gaat het even duren. Klein moment. Ik ben zo terug. Goed. Zo'n kapje vloog dus weg. Die is ook weer terecht. Die zijn redelijk smerig. Dat is uiteindelijk waar een deel van de geleiding vandaan komt. Dus ik hoop niet dat ik er nou meer troep insmeren. Om het met zo'n zwart staafje te doen. Nou, die zijn redelijk schoon. Gelukkig. Op. Voor de rest heeft deze wel plastic tandwielen. Vaak zie je bij die oude, dat alle tandwielen van metaal zijn. Uh, ik haal hier wel een beetje van de vuiligheid van af. Ik ga zo dadelijk toch opnieuw smeren. Maar de tandwielen zijn lang niet zo, uh, zo smerig als uh, de motor zelf. Zo. De motor. ter opzet. Oh, erop en dan deze erin. Zo. Kabeltjes opzij. Een beetje draaien. Hoppa omdat dus de kappen van de koolborstels eraf zijn, kan ik hem uh, eerst dicht schroeven en daarna als ik iets gaan noemen de borstels. Ik had dat net ook kunnen doen, maar ik had al het idee. Ik zag al dat die motor zo ontzettend vies was. En als je hem dan openmaakt, dan uh, haal je er het veertje uit, als je geluk hebt, of je hebt een uitgerekt veertje. En de borstels blijven dan gewoon plakken op de motor. En ook gezien de rook die er vanaf kwam als ik deze aan het draaien was. Uh, uh, ja, dat zijn allemaal eigenlijk wel uh, indicaties dat hij best wel smerig is. Eens even kijken, is dit mijn zakje? Ja, dat gaat prima. Alleen de borstels passen pas niet in deze lok. Oh. Dat is nou jammer. Dit zijn koolborstels en N-treinen. Nou, dit zijn voor half 0-treinen. Ja, het is... Uh, jammer. Ik moet toch... In dit geval eerst de koolborstel erin doen en daarna het schild erop zetten. Mocht er nu een gebrom op de achtergrond te horen zijn, dat komt door de wasmachine van de buren. Die staat te centrifugeren. En zo geluidsdicht is die nu ook weer niet. Zo. Deze zijn ook voor de onderkant te groot. De originele zijn echt nog stompjes. Ik wil er ook geen hennetjes in doen. Kijken of hier nog wat tussen zit dat redelijk is. Nee. Deze zou het nog wel eens kunnen passen. Ja, deze past ook via de bovenkant in. Mooi. En een aantal van deze koolborstels komen ook uit Lima treinen. En een Ik gebruik deze Fleischmann koolborstels ook voor... Uh, Nieuwe, uh, verhaal, nieuwe koolborstels voor, uh, voor oude lima's. Ik heb hier Lima koolborstels liggen. Er ligt hier van alles door elkaar. Dus ik denk dat dit een setje echte originele Fleissman koolborstels is. En de rest oude lima's. Kom maar zo. Oké, okay, alle oude spullen hier even in, dat zijn de nieuwe, en dat zijn extra veertjes, zo, en deze passen hier inderdaad precies in. Uh. Weer erop, oh, weer erop, kapje erop en hopen dat ze niet op het laatste moment weg springen. De weer en het kapje, want dan is het weer zoeken. Ik zag net dat ik nog reserve kapjes heb. De weer en het kapje hierop. Nou, ik ben benieuwd. Het kan goed zijn dat hij nu dus verschrikkelijk rijdt en in dat geval ga ik de oude koolborstel schoonmaken en erin zetten. Uh, de stroompickup zit niet vast. Laat ik daarmee beginnen. Dat maakt alles makkelijker. Zoals ik in het begin al zei, volgens mij moet ik die helemaal niet losdraaien. Dat klopt. Dat moet ik ook helemaal niet doen. Zo. Het is dus dus bij deze auto dat het hele chassis is uh, één pol en het kabeltjes is de andere pol. Nou, de lampen gaan aan. Dat is mooi. Maar daar is ook echt alles mee gezegd, dus ik denk dat die borstels nog geen contact maken met de motor. Als ze echt niet verder in kunnen. Ja, ze lijken goed contact te maken. Um. Dan gaan we weer naar het zakje kijken. Hier namelijk ook kortere veertjes. Zo. Mijn uitgangspunt is eventjes dat ik voor, dat de, de veertjes te lang zijn en die te hard tegen de motor aan drukken. Oh. Zo. Niks aan de hand. Kijk aan. Nou. Inderdaad. Nou, hij rookt nog steeds. En uh, het gaat niet veel soepeler, dus ik ben er eigenlijk niet zo heel veel mee opgeschoten. Kijk genoeg. Branden de lampen nu ook niet? Dat is toch ook apart. Oeh, jongens toch. Ik ga eens even kijken wat ik hiermee aan moet. Nou, wat er gebeurt is voor mij wel duidelijk. Maar het is heel moeilijk om op film te krijgen. Ik heb nu alleen de koolborstels hierin liggen. Ik kan hier stroom op zetten. En wat er gebeurt op het moment. Dat ik dat doe. Dan begint het flink te roken. En als de motor precies goed staat. Dan zie je dingen gloeien tussen de verschillende metalen. Dat was er weer een metalen platen. Dus de... de, de ...kopere platen, daar gaan dingen in gloeien. Dat betekent dat er rommel zit tussen de, verschillende, tussen de drie verschillende kopere uh, contactpunten van de motor waar de koolborstels tegenaan drukken. Ik heb net al geprobeerd dit schoon te maken, met, uh, door gewoon eventjes die, die, die groeven goed open te maken. Dat was niet genoeg, dat doet dat nog steeds. Dus ik ga hem uh, eventjes laten weken in de schoonmaak alcohol, zo. En dus tussen deze, dit zijn eigenlijk dus de drie segmenten en hier tussenin, misschien dat het lukt als ik hier gewoon zo stroom op zet. Eigenlijk zou het zo moeten zijn dat als hier stroom op komt, te daar dat, kijk. Ik moet eens kijken of dat lukt op camera. Even zo. En hier precies hetzelfde. Je ziet in het donker een klein puntje oplichten. Daar zit dus een contact tussen de twee koperen platen in. Uh, op het moment dat je er stroom opzet uh, gaat het gloeien. Gaat het stinken. Heel erg stinken. Ja. En, oh, mijn bakje IPA heeft op mijn laptop staan koken. Oeh. Op het moment dat je, dat je stroom opzet, gaat dat stinken. Gaat het heel erg stinken. Gaat het verbranden. Gaat het zelfs gloeien. Eh, doordat het... Eh, doordat dat gebeurt, gaat het dus vermogen op naar warmte. En rook. Magic smoke. En niet naar het voortbeweken van de motor. Ik ga hem... Eh, Rustig eventjes in dit badje leggen. En uh, goed, kans dat ik dat gewoon ook voor een dag laat doen. En morgen eens ga kijken of die dit nog steeds heeft. En uh, als hij het dan uh, goed doet, uh, dan uh, laat ik zeker ook het resultaat zien. En ik denk dat ik sowieso het resultaat ga laten zien Want wat hier morgen mee gebeurt. Dus dit is uh, deel 1. En uh, ik denk dat ik hier gewoon deel 2 aan vast ga plakken. Ja, even een uh, vlugge update. Ik heb gesprobeerd om deze te repareren, maar hij blijft kortsluiting maken tussen de koperen platen. Dus ik heb een, uh, een donor gevonden in de vorm van deze. Uh, dit onderdeel eruit gehaald en overgezet hierop. Alles een beetje schoongemaakt. Uh, ik heb hem even provisorisch aangesloten. Maar, verlichting doet het, weliswaar aan twee kanten. En hij, hij loopt, hij loopt redelijk vloeiend. Uh, de wasmachine achter me gaat nu centrifugeren, dus ik hoop dat het nog verstaanbaar is. Het is, uh, het is uh, ik ga kijken of ik deze nog kan, uh, kan repareren en dan zet ik hem terug in uh, een van deze twee. Ehm uh, die uh, hou ik voor mezelf, want dat vind ik uh, best een mooie terrein. Bedankt voor het kijken en uh, tot de volgende keer.